Paul oh, Kubbe van de P van de A. In de laatste coalitie was er nog het wethouder, en in deze coalitie is er geen wethouder van de P van de A. Hoezo? Ja, dat is een uh, vertaling van de verkiezingsuitslag. Uh, dat is denk ik toch wel het, uh, het beste antwoord. Kijk, natuurlijk hadden wij het liefst uh, een wethouder geleverd, maar uh, ja, 21 maart heeft de kiezer gesproken. Uh, wij zijn van twee terug naar één zetel gegaan. Er uh, zijn nog een aantal uh, nieuwe partijen in de gemeenteraad gekomen. Uh, ja, de koek blijft hetzelfde, 37 zetels, en uh, die moet onder meer partijen verdeeld worden. Uh, nou, Waar het landelijk beeld ook niet heel erg mee zit, dus dan, uh, dan kan dat gebeuren. En vervolgens uh, zijn wij uh, een samenwerkingsverband aangegaan uh, met GroenLinks, SPD en A. We hebben gezegd, we gaan in ieder geval gezamenlijk die, uh, die onderhandelingen in. En uh, ja, daar, in dat groepje van vier, de vernieuwingsgroep, hebben we het inmiddels omgedoopt. Uh, daarin zijn wij de kleinste, dus dan uh, kom je op deze uitkomst uit en, uh, ik zit voor de inhoud in de politiek. De landelijke partijleider van de PvdA, Lodewijk Asscher, die heeft wel eens gezegd bij de formatie van kabinet Rutte 3, we zijn geen uitzendbureau voor bestuurders. En dat geldt hier ook. Je gaat, vandaag is het coalitieakkoord gepresenteerd, de inhoud. Dit is wat wij willen bereiken voor de mensen, voor de inwoners in Sittard Geleen. en daar ben ik ontzettend trots op. Wat gaan de burgers van de gemeente concreet maken van deze nieuwe coalitie? Nou, wat wij sowieso gaan merken, hè, we hebben elkaar gevonden op uh, in ieder geval de manier hoe we met elkaar willen omgaan hier in de stad. En dat zegt dus ook wat over hoe we inwoners willen gaan betrekken bij het beleid. En je merkt dat er uh, eigenlijk heel veel gesprekken worden gevoerd, lokaal, maar ook landelijk, over hoe komen nou besluiten tot stand en hoe kunnen de inwoners daar nu, zeg maar, hun, hun, hun stempel op drukken of in ieder geval inspraak hebben. En uh, dat willen wij echt uh, als de, de, met deze nieuwe coalitie oppakken. Dat begint door goede verhoudingen in de gemeenteraad. Maar dat begint ook echt door inwoners bij bijna elke besluitvorming in een heel vroeg stadium uh, te betrekken. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Nou, voor de rest, qua inhoud. Uh, en dan zet ik natuurlijk even de, de spotlights op een paar punten uit het programma. Die voor ons als PvdA heel erg belangrijk waren. Uh, wij leven hier in een, uh, in een regio die economisch echt bloeit. En we zien tegelijkertijd dat ook niet iedere inwoner daar evenveel van profiteert. En hebben we hebben echt een paar concrete maatregelen in dit uh, akkoord uh, wat we daarmee willen gaan doen. Uh, nog meer intensieve begeleiding om mensen aan de uh, juiste baan uh, te helpen. Uh, we gaan een experiment doen met bijverdienende bijstand. En dat is ook echt iets waar we trots op mogen zijn om in ieder geval eens te kijken. Zijn daar nu andere manieren hoe je tegen het probleem aan kunt kijken wanneer iemand even niet uh, eigen inkomen kan vergaren? Mag hij het misschien een klein beetje bijverdienen? Met het idee dat die zonder al die regels die er nu zijn, juist weer sneller terugkeerde op die arbeidsmarkt. Dat vonden we echt een heel uh, belangrijk punt, om dat in ieder geval eens te onderzoeken. Dus dat zijn een uh, aantal uh, dingen die je kan noemen. botst een beetje met het landelijk beleid van de VVD. Ja, dat kan. Kijk, we zitten hier lokaal, uh, draaien we deze coalitie in elkaar. Je ziet inderdaad... Met de VVD. Uh, met de VVD erbij. Uh, kijk, de, de verhoudingen zijn zo uh, zoals ze zijn hier in de stad. En, uh, de VVD is een uh, ja, welkome partner in deze coalitie. Maar dat wil niet zeggen dat de VVD het vervolgens op elk punt eens is met het coalitieakkoord. Dat hoeft toch ook niet?